Goedendag. Vandaag bespreek ik de uitspraak van het Hof Nembos Bos van 30 augustus jongsleden. In die zaak heeft het Hof zich uitgelaten over de vraag of een werknemer in strijd heeft gehandeld met zijn concurrentie- en nevenwerkzaamhedenbeding. Werkgever actief in de personeelsdienstenbranche meende dat werknemer in strijd met het nevenwerkzaamhedenbeding al vanaf 2018 werk zou hebben verricht voor een andere werkgever. Daarnaast zou werknemer in de periode na zijn uitdiensttreding in strijd met het concurrentiebeding bij dezezelfde werkgever, in dienst zijn getreden. Kijken we eerst naar het concurrentiebeding. Op grond daarvan was het werknemer gedurende vijf jaar niet toegestaan, binnen een straal van 150 kilometer vanaf de vestigingsplaats van de werkgever, vergelijkbare werkzaamheden voor derden te verrichten. Het Hof oordeelt dat de rechtsgeldigheid van zo'n vergaand beding, berust op een afweging van de wederzijdse belangen van partijen. Volgens het hof is het beding zowel qua geografische werking als qua tijdsduur uiterst belastend voor werknemer. Het beding beslaat namelijk het grootste deel van Nederland en een deel van Duitsland. Een duur van vijf jaar voor een concurrentiebeding is daarnaast ook hoogst ongebruikelijk en belastend. Bovendien heeft de werkgever niet kunnen aantonen waarom hij belang zou hebben bij zo'n verstrekkend beding. Omdat de werknemer onbillijk wordt benadeeld door het beding, wordt deze door het hof vernietigd. Van het nevenwerkzaamhedenbeding. Daarin is opgenomen dat de werknemer zonder toestemming van de werkgever geen werkzaamheden voor derden zal verrichten. Partijen verschillen van mening over de vraag of sprake is geweest van dergelijke werkzaamheden. Dat vraagt dus om een nadere uitleg van het begrip werkzaamheden uit het nevenwerkzaamhedenbeding. Het zal u waarschijnlijk niet verbazen dat het Hof van Oordeel is dat ook dit beding dermate ruim is geformuleerd dat het onwerkbaar is en dat voor werknemer onvoldoende duidelijk is. Wat hem nu wel en niet is toegestaan. Bij een ruime, vage omschrijving als hier is gehanteerd, brengt een redelijke uitleg van dit beding volgens het Hof met zich mee dat slechts van een overtreding sprake zal zijn in geval van handelingen voor derden, waarvan werknemer redelijkwijs had moeten begrijpen dat hij daarvoor toestemming diende te vragen en had moeten begrijpen dat zijn werkgever daar in redelijkheid haar toestemming voor had mogen weigeren. Nou, dat de werknemer heeft betwist dat hij vanaf september 2018 werkzaamheden voor een andere werkgever heeft verricht stelt het hof de werkgever in de gelegenheid om nader bewijs aan te leveren ter onderbouwing van haar stelling. Kortom, voor werkgevers is het dus goed om te realiseren dat in een concurrentie- of nevenwerkzaamhedenbeding niet zomaar alles kan worden opgenomen. De in de beding opgelegde beperkingen moeten wel redelijk zijn en zoveel mogelijk geconcretiseerd. Op een te ruim of vage geformuleerd beding, zoals hier aan de orde, kan de werkgever later mogelijk geen beroep meer doen. Verder interessant aan deze uitspraak is dat het hof partijen erop wijst dat met ingang van 1 augustus 2022 de wet Transparante en voorspelbare, voorspelbare Arbeidsvoorwaarden in werking is getreden. Daarmee is het nevenwerkzaamhedenbeding nu wettelijk geregeld in artikel 7653a van het BW. Kort gezegd mag een werkgever op grond van deze nieuwe bepaling de werknemer niet meer verbieden om nevenwerkzaamheden te verrichten, tenzij daarvoor een objectieve rechtvaardigingsgrond bestaat. Het artikel kent geen overgangsrecht en heeft onmiddellijke werking op bestaande arbeidsovereenkomsten. Het is de vraag wat dit betekent voor lopende procedures en met name omstandigheden die zich, zoals in dit geval, hebben voorgedaan voor 1 augustus 2022. Het Hof nodigt partijen uit daar bij memorie nader op in te gaan. To be continued dus. Bedankt voor het kijken.